Ik ben Lotte, ik ben 20 jaar en ik kom uit Almere en ik studeer engineering technische bedrijfskunde. Vandaag lopen jullie een dagje met me mee en geef ik antwoord op de meest gestelde vragen. De reden waarom ik voor engineering technische bedrijfskunde heb gekozen is dat ik het gewoon super interessant vind hoe softwarebedrijven zoals Google en Oracle te werk gaan. Ik vind de snel groeiende innovatiecultuur super spannend en interessant. Daarnaast vind ik het ook leuk om met technische vraagstukken bezig te zijn. En ik lijkt me gewoon heel erg leuk om deze vraagstukken nou ja, uit te leggen aan collega's of klanten. En echt een spin in een web te zijn binnen een bedrijf. Het verschil tussen uh, TBK en bedrijfskunde is dat uh, bij TBK je bedrijfskunde doet, maar dan in een technische omgeving en waarbij je ook echt technische vraagstukken beantwoord. Je krijgt ook technische vakken, zoals duurzaamheid en materiaalkunde. Uh, bij TBK krijg je ook business gerelateerde vakken, zoals Operations Management, marketing, logistiek. En wat ook wel een groot verschil is tussen bedrijfskunde en TBK, is dat je bij bedrijfskunde ook juridische vakken hebt en die krijg je bij TBK niet. Ik heb het zeker heel erg naar mijn zin. Uh, voordat ik bij de HVA terecht kwam, wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik kwam er al vrij snel achter dat TBK een kleine opleiding is binnen een hele grote school. En docenten kennen je al vrij snel bij naam en dat vind ik eigenlijk ook al super tof. Niemand? Tot, Doe tot ziens. Doei, Doei. Ik ga mijn fiets pakken en dan ga ik naar het station toe, en binnen een half uur ben ik op school. Ik ben net aangekomen op de Ja, samen met mijn klasgenootje Lars. En daar staan de rest van mijn projectgroepje. Dus nu gaan we met z'n allen naar binnen. Gemiddeld hebben wij 15 uur colleges per week. Deze worden fysiek en online gegeven. Ik ga nu een les in, uh, in ondernemen in techniek. Daarnaast bestaat een uh, leerjaar uit vier blokken. Elke blok heb jij twee theorievakken en één project. En één project is altijd in groepsverband, uh, wat ik persoonlijk zelf het leukst vind. Aan het eind van het jaar wordt de studiebelasting steeds zwaarder en ik heb uiteindelijk ook uren gemaakt. Dat is niet normaal. Ik vond aan het begin de online colleges best wel wennen. Uh, ik moet zeggen dat het ook best wel saai is om alleen in je kamer te zitten zonder je medestudenten om je heen. Uh, daarnaast groepsprojecten uh, waren best wel lastig omdat je op school zelf veel makkelijker fysiek iets kan vragen aan je groepsgenoten of aan docenten, dus dat mis ik er wel heel erg aan. Ik ben nu uh, bezig met project met een projectgroepje. Jongens, gaat ie goed? Ja. Het leukste project vond ik uit jaar 1 was het draca project Daar kregen wij uh, een uh, opdracht om voorraadoptimalisatie uh, te onderzoeken. En je ging echt als een rol uh, als een junior consultant en uh, moest je een advies uitbrengen tegen twee docenten die zich voordeden als een klant. En dat was super leerzaam en ook echt de basis van uh, technische bedrijfskunde. Het leukste van uh, projecten vind ik dat jij uh, echt hard aan het werken bent samen met je medestudenten. En dat je ook leert van elkaar, want iedereen komt van een andere kant. En iedereen heeft iets meer kennis over een bepaald gebied. En om dat bij elkaar te brengen vind ik superleuk. Op het MBO had ik geen vakken zoals wiskunde B en bedrijfseconomie. Dus ik had nog best wel een achterstand voordat ik aan mijn studie begon. Uh, gelukkig biedt de HVA uh, mogelijkheden om... Uh, ...wiskunde B en bedrijfseconomie te kunnen bijspijkeren. Zo heb ik uh, een cursus gevolgd in de zomer en ben ik uh, naar extra colleges gegaan. Uh, het was wel even hard werken en uh, zeker doorzetten, maar gelukkig heb ik in één jaar mijn B kunnen halen. Mijn dag zit erop, ik ga lekker naar huis toe. Het fijne van TBK is dat alles in het eerste jaar gewoon rustig wordt opgebouwd. Dus je hebt gewoon nog genoeg tijd voor leuke dingen. Zo sport ik. Ik padel. Zeker een aanrader. Altijd goed om af en toe te sporten naast het harserij. En daarnaast heb ik ook een superleuk bijbaantje bij Coeblue als advies- en servicemedewerker. Daarnaast heb ik ook regelmatig leuke borrels. We hebben een hele leuke hechte klas en zitten regelmatig in studentencafé Vest een gezellig drankje te drinken. Laat je vraag hier niet bij, geen zorgen. Stel ze op onze Instagram at tech.